Zo, Lieve, lieve YouTube kijkers, een hele goede zondagmorgen bij de Stofjes. Zondagmorgen praat. Oh. Ik dacht van uh, lekker vroeg beginnen, <tacht> 8 uur, nog veel te warm. Het is nu een uh, uh, half uur later, het is al 23 graden vanmorgen toen ik het was het al 21,5 graden. Het was eigenlijk alweer te warm, maar ja, dan uh, wil ik toch gaan lopen. Maar ja, daar heb ik wel wat voor moeten laten, want ik heb maar drie rondjes gedaan. Veel te warm, veel te warm. Dus en je moet natuurlijk ook een beetje aan je lichaam denken. Dus uh, nee, ik heb uh, ik ja, heb ervoor gekozen om uh, me niet over de klip heen te jagen. Oh lekker drie uh. oh. drie rondjes en uh, ja, dat dus wel uh. ga ik nou naar de fitness. Want uh, dat wil ik wel doen. En uh, daar is een airco. En hebben ze gelukkig niet helemaal vol open staan. Maar gewoon dat het net even wat, uh, wat koeler is dan, uh, dan buiten. En dan ga ik nu even wat, uh, wat oefeningen doen. Dus ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ga zo beginnen. We even opnieuw een paar oefeningen doen. Dus uh, Ja, in de hoop dat, uh, dat het nou weer mag lukken met, uh, met het afvallen. Oké, okay, ik ga een beetje gebouwen doen. Een klein beetje in de gaten houden met de sausjes saus gebruikt. Eet uh, ook niet te, niet te vet. Misschien vanmiddag we weer even, want dan nog we weer wat over. Uh, behoorlijk wat over, want we ik weer weer Ik keer koks is Dat volgt mij iedereen. Als iedereen, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat er mensen zijn die uh, die gaan inkopen, die echt helemaal precies dat uh, pakken, of ze moeten altijd hetzelfde doen. Dat ze beginnen te weten van, oké, okay, nou we eten dat, dat en dat en dat, en dat gaat gewoon op en dat is gewoon klaar, en dan doen ze iedere keer hetzelfde. Ja, ik wil ook een beetje veranderingen doen, dan uh, anders andere vlees proberen, uh, andere dingen proberen. Dus, uh, Nou ja, dat. Ik had uh, gisteren bijvoorbeeld uh, kippendijvleetjes kippendij erop uh, gelegd. Een beetje magertjes, maar ja, weet je, dat is rennen, dus uh, dat, dat is best wel behoorlijk vlees, dik. En ja, dan moet je wel weten hoe je dat op de bakje maakt. Maar het was, was goed gegaan. Ja, het was lekker. Goed gekruid. Dus, eh. Uh, hoppa. Dat kon, die kon er makkelijk vanaf. Maar dat is dan ook weer het volgende. Omdat dat natuurlijk een, best wel een, een groot of een fors stuk vlees is. Daar ja, kun je natuurlijk uh, ja, het andere vlees niet meer kwijt. En uh, vroeger. Uh, Vroeger kon ik eigenlijk best wel bunkeren. Maar dat, is, uh, dat is echt verleden tijd. Dat kan ik echt niet meer. Vroeger uh, zat er mijn bord neer ik vreet gewoon leeg. Dat was niet normaal. Als ik daar nou, nou aan, aan terugdenk, dan is het eigenlijk ongehoord dat, dat, dat ik dat kon. En uh, ja, dat, ja, ik weet het niet. Na veel van tijd, op het moment dat je dus wat minder gaat eten, gaat je maag daar natuurlijk ook een beetje naast staan. Dus zit je eerder vol en heb je ook niet de neiging om door te gaan eten. Dus dat, dat is dan wel de, de grens die je dan moet, moet gaan zoeken. En dat je dan niet iedere keer weer over die grens gaat, want dan krijg je het volgende. En dan ga je daarna, ga je, gaat die grens die wordt weer verlegd, verlegd, verlegd. En dan, ja, dan kun je weer blijven eten. Dat wil ik dus niet. Ik kan natuurlijk niet meer. Is niet meer nodig. Niet meer nodig. Zo, gaan we weer bij de fitness. Even een rondje doen. kijk wat er überhaupt mensen zijn die fitness zijn natuurlijk. Het kan zijn dat door het warme weer dat er natuurlijk minder mensen daarheen gaan ja, als ze dan vroeg gaan. Net als ik. Maar zo te zien is wel er iemand binnen. Nou ja, goed, ik uh, ga dan in ieder geval afsluiten. Dan zou ik in ieder geval zeggen, blauw duimpje omhoog. En even op! abonneren op dit kanaal. En dan even goed tussen de lijntjes kleuren. Appata. Zo, want dat hoort. Dat vind ik wel weer netjes. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Ik zie je volgende week weer terug. Ik zeg ciao.